zit je altijd op school en denk je dat was gedurende als je op school zit van ik wil eigenlijk gewoon lekker naar buiten doen ja. ja. weet je wat je dan moet zeggen tegen de leraar ja. succes Volgende week hebben we de Olympische Spelen gehad en de Olympische Spelen zijn er om te inspireren. En het is veel belangrijker dat al deze kinderen nu ook allemaal in beweging komen. Want gezondheid is eigenlijk het allerleukste en het allerbelangrijkste wat je hebt. Je kan ook gewoon thuis gaan gamen met een zak chips. Maar als jij wil afvallen en iets wil bereiken, moet je dat niet doen. Ik sport niet, dus ja, dus dit is wel een goede beweging voor mij. Ik vind het heel goed dat mensen meer gaan sporten, meer gezond eten. De wegen is zo leuk, is zo belangrijk, dus daar moeten we van jongs aan weer mee gaan beginnen.